Sinds september werk ik bij de alliantie van de Universiteit Leiden, Delft en Erasmus. En dat is vooral op het gebied van onderwijs en onderwijsvernieuwing en onderwijssamenwerking. Wat ik altijd heel, heel uh, mooi vind uh, om te doen is de innovators. Want die zijn er al lang. Uh, uh, je moet ze zien en, en waarderen. En om hun, voor hun zeg maar het pad te effenen. En dat wil zeggen, uh, hun leidinggevende, hun omgeving, te laten zien hoe mooi het eigenlijk is wat zij aan het doen zijn. En, en de kansen creëren, uh, het bestuur meekrijgen. Uh, dus het enthousiasmeren van uh, mensen voor die innovatie die eigenlijk al onder hun neus plaatsvindt. Maar door iemand die vaak juist lastig wordt gevonden, want die gaat buiten de gebaande paden. En een collega van mij zei het ooit heel mooi, waar herken je innovators aan? Uh, dat is aan de pijlen in hun rug. En dat probeer ik te voorkomen en dat vind ik heel mooi werk.